Stilte. Het is avond en geluiden verstillen. Kinderen zijn binnen en verbouwingen wachten op een nieuwe dag. Het rijk der stilte spreidt haar deken, zelfs over de drukte in mijn hoofd. De schemering valt en verdiept de stilte. Wat een vredig gevoel, wat een mooi einde van de dag. In de zwoele lucht klinkt een lied, een eeuwenoud lied, maar oh zo mooi, zo intens en zo ontspannend. Improviserend en geheel op zijn gemak, zit de merel boven mij te zingen op een tak. Mijn gedachten reflecteren in de waterspiegel. En ik voel een vleermuis zuizen langs mijn hoofd. Op en neer boven het water, met behulp van het Doppler-effect, op zoek naar een insect. Mag ik jouw immuunsysteem lenen? Kun je het doneren op mijn genen? Ik zit volledig stil en probeer geen aandacht te trekken. Hoe groot is de kans dat ik door een vleermuisbeet God weet wat voor nieuwe virusuitbraak ontketen. Hij zuist hier boven de vijver. Met misschien wel honderd gevaarlijke virussen, wie zal het weten? De merel fluit en ik volg zijn lied. Jij bent sterk, denk ik. Jij hebt het Toesuto-virus overleefd. Het ebola voor de merels. Hun populatie werd gehalveerd. Geen quarantaine, geen hulpoperatie, geen crisis, geen inflatie. Massale sterfte zonder graf. Alleen de sterke vogels bleven in leven. En zo eentje zit hier een solo weg te geven. We zijn met te veel, denk ik. En daarom zitten we in de problemen. We zijn met te veel. Veel en veel en veel te veel. Een plaag van mensen op deze aarde. Verslindend en verwoestend in hun zucht naar luxe. De natuur opvretend... Met een immense productie van afval, van uitstoot, van mest en de hele rest. De plastic soep, de broeikas, beton en asfalt om te leven. We hebben veel te weinig teruggegeven. Is een verschrikkelijk dodelijk virus niet de enige weg om dit veel en veel en veel te veel op te ruimen? Voortplanting is niet langer meer nodig voor ons voortbestaan. Nee, dan moet juist een groot deel van de mensheid doodgaan. Maar wie? Ik geniet nog even intens van de stilte en voel me gelukkig dat ik leef. Dat ik liefde krijg en liefde kan geven. En zo nog lang zou willen leven. Marleen Revenboer